Uh, mijn naam is Bert-André, ik ben geboren en getogen Edenaar en uh, woon al heel lang in Ede-Zuid, 54 jaar, dus ik, ik ken de omgeving waar ik mijn werk doe. Ik heb 45 jaar een fotostudio daar en werk daar nog steeds in, dus ik ken ook veel mensen in Ede-Zuid. Naar aanleiding van een, uh, een bijeenkomst van de winkeliersvereniging van ons, het Eoz, uh, ging ik een avond daar naartoe. Ik wil vertellen hoe ik eigenlijk, zonder het te weten, dat er iets met mij gebeurde ging aan het eind van de avond. En zo'n receptie is leuk. Ik kom daar binnen en ik zie een dame staan in de hoek die ik niet kende. Ik was uh, vicevoorzitter van de vereniging. En een, uh, een vicevoorzitter is een voorzitter die niet vies is, is om contacten te maken. Dus ik stap naar de dame toe in kwestie een hele mooie dame in de kracht des levens en ik zeg wat doe jij hier en wie ben jij en ze vertelde dat ze Petra Ruta was en bij Opella werkte en met Opella ook lid van onze vereniging was geworden nou prachtig en we raken aan de praat en toen zegt ze tegen me: ja ik wil graag een, een, een, een, iets organiseren voor ouderen een koffie morgen en ik kan er toch niemand voor krijgen nou ik dacht misschien kan ik dat wel doen want ik heb een mooie carrière gehad en nog ik mag wel eens wat terugdoen. en zo zeg ik nou uh, ik wil erover nadenken want als je het doet dan moet je het ook goed doen dat heb ik gedaan en de volgende dag heb ik gebeld dat ik dat zou doen en toen is de club gestart ik zal u vertellen hoe, dat, hoe ik dat als leek heb gedaan uh, ik heb eerst mezelf voorgesteld met foto's erbij van wie ik was dus dat de mensen wisten waar ik vandaan kwam, wat ik deed. Dat heb ik aan iedere deelnemer gevraagd die daar aanwezig was. Het waren toen een stuk of twaalf mensen. Dus iedere week vertelden mensen hun levensverhaal. En zo leerde de groep elkaar beter kennen. En Het is dus ontzettend mooi om te zien, die groep die draait inmiddels twee jaar... Hoe er een vertrouwensband is opgebouwd tussen die mensen en mij. Alle onderwerpen komen op tafel. Het maakt niet uit wat het is. Ieder heeft zijn verhaal. Het komt ook voor dat iemand heel stil zit te kijken. En dan vraag ik, joh, wat is er aan de hand? Ja, ik heb morgen een onderzoek in het ziekenhuis. Ik weet niet hoe het afloopt. De mensen die bij mij aan tafel zitten, hebben in dit soort zaken veel meer ervaring dan ik. Want ik ben gezond. En dan wordt het ter tafel gebracht en men communiceert erover. En de man in kwestie gaat met een ander gezicht weg naar de dokter als dat die bij ons binnenkwam. Dat zijn natuurlijk ontzettend mooie dingen. En het vertrouwen als je dat hebt en vooral als je het een paar jaar doet. En men kent elkaar, iedereen kan alles aan elkaar kwijt. Hoe hou je zo'n club draaiend? Dat is een ander verhaal. Basis is dus de groep aan tafel. Maar je gaat ook wat organiseren, je gaat wat activiteiten doen. Ik vraag gastsprekers. Mijn netwerk is vrij groot natuurlijk, omdat ik hier zo lang woon. Bijvoorbeeld Jos vermanen Pieters, een schrijfster die in hun tijd de meest gelezen schrijfster was in de jaren 70, 80. Is bij mij ons geweest. Ik ken de jongen, dat was de eerste instructeur in Afghanistan om die mensen daar op te leiden als politieagent. Heb ik gevraagd, komt er... Iemand anders van mijn club, die haar zoon, heeft in Libanon gezeten. En zo krijg je interacties. Uh, een illustrator van kinderboeken. Een salsa danseres uit Suriname bijvoorbeeld. Die haar geschiedenis vertelt hoe zij daar opgegroeid is. Heel anders dan bij ons. En hoe zij hier opgevangen is en wat ze doet. Ik kwam kleurrijk binnen. Dat zijn zo'n dingen die we doen. Is het mooi weer? Dan pakken we de auto's of we bestellen een busje. En we gaan naar de mossel, midden bos. Dan voelt iedereen zich heerlijk. Iets wind in het haar. En we drinken koffie met gebak. Het aboretum in Wageningen. Daarna Panorama Het Kijk- en Luistermuseum. De Vlindertuin in Haarskamp. Allemaal dingen die je kunt organiseren om mensen bezig te houden. En om zo'n groep, zo groep lopend te houden. Krullenmullen gaan we naartoe. En als ik naar Krullenmullen met ze ga, dan ga ik eerst twee keer met ze over... De geschiedenis van Krullenmullen praten. Ik lees het boek van Helene. Heb ik gelezen. Dus ik kan precies vertellen hoe het allemaal ontstaan is. En dan gaan ze er anders naartoe dan dat ze gewoon naar Krullenmullen gaan. Fijn. dit zijn dingen die een club uh, interessant maken voor de mensen om er steeds te komen. Het vertrouwen wat er is. En zo kan het dus doorgaan. Dank u wel.